Hoi allemaal, um, 7 mei is het weer zover, de Wings Live Waterman in Breda. Uh, vorig jaar heb ik de uh, car mogen besturen en uh, heel veel plezier van gehad. Alleen uh, ja, helaas, dit jaar door mijn schema en de uh, kan, uh, kan ik hem dit jaar niet besturen. Dus uh, vandaag komt mijn zitje vrij en um, ja, dat uh, gaan we aan niemand weggeven. Dus uh, yeah. heb jij uh, interesse om de uh, catchercard te besturen? Klik dan op onderstaande link.